Hallo! Leuk te kijken naar een goed nieuwe video en vandaag is weer een Star Stable update. Vandaag hebben we eigenlijk twee updates, want vorige week heb ik geen video geüpload, want toen zat ik midden in mijn proefwerkweek. Um, ik had in principe misschien de tijd gehad om... Nee, niet waar trouwens, want ik was, het was zo heel warm in die week ook. En het is me dus niet gelukt om een Star Stable video op te kunnen nemen. Toen dacht ik kan het wel vrijdag gaan doen, maar dat heeft niet heel veel zin meer. Dus uh, toen heb ik het voor die week even gelaten. Zondag is wel een video online gekomen, um, maar voor deze week zijn er dus twee updates. Die van vorige week van Vara en deze week van The Cloud Kingdom en van The York Wild. We beginnen met die van Vara, zullen we maar snel gaan beginnen. Zoals je hier ook al ziet, zie je Cloud Kingdom, al die, uh, die luchtballon. Hij begint echt met die van Vara, en ik hoop dat hij de animatie opnieuw doet. Nee, oké. Okay, nou, het is dus een animatie die je kan krijgen als je naar Vara toeloopt. Um, dan laat hij gewoon eventjes Vara zien of zo ik weet niet precies. Uh, toen ik inlogde net, toen gebeurde dat dus weer. Um, maar, ja, nu doet het niet nog een keer. Dus we gaan... Uh, ...door de missie zijn I don't suppose... You've seen a four sprung stitching pound lying around anywhere. It's sort of like a chunky fork. No? Oh dear. Ehm, um, ze is iets verloren and we moeten er te helpen zoeken. Oh, chips. Wacht, oh, dit gaan we even opnieuw doen. Nou, ik heb opnieuw ingelogd en we gaan eventjes. hier weer doorheen. Dit is al gelezen. My name is Farah. And this handsome feathered fellow is Toby. Die eldest. We were on our way to Vildale when I hit a bambi patch in the road and well, you can see the mess I made with all these supplies. So I was on the way to Vildale and then was gestoten and then there was all their stuff on the ground. Supplies for my new workshop. I've got a nice piece of land picked out right on the banks of Silver Song River. She's going to open a workshop and stuff. And therefore she has a new uh, stuff. Right now, I have to focus on finding the supplies that fell off the cart. Some of them are irreplaceable. Sommige zijn niet vervangbaar. I can help. Ik kan helpen. Really? That would be amazing. It will go so much faster if we work together. Ik vind het geweldig dat ik wil helpen en het gaat veel sneller als we samenwerken. Um, ik gok... Ja, we moeten dit is een keer op een ander paard. Ik had De vorige update wou ik wel opnemen, maar uh, de woensdag toen ging ik niet naar school. Oh, I see you found my loom. Did you know that in the 19th century they made looms equipped with punch cards to streamline the waving process? They inspired Ada Lovelace and were stepped Stepping stone to the first computers. All of crafting history. Okay. Dat is heel interessant om te vertalen. Maar um, ik zou dus naar school gaan voor een toets. Maar ik was die dag ervoor, als ik word gevallen met mijn fiets. En ja, ik kon niet zo heel makkelijk lopen. En mijn fiets was ook stuk. En ik werd ook verkouden die ochtend. Dus mag ik zeker niet naar school. Dus niet gegaan. Mijn vriendje zou komen nadat hij de toets had afgemaakt. Maar hij was dus heel stuk eerder al klaar. Dus ik dacht tegen de tijd kon ik nog even de video opnemen. Dat lukte dus helaas niet. Dus ja, daarom stond ik wel al klaar en had ik al een paar keer gezegd. My tools. Punches, os, chisel, church, you name it. Some of these are heirlooms passed down for generations. Ook niet interessant <laughs> om te vertalen. <laughs> I see I found how we supply of snack cakes. They're made from dried crickets and mealworms. Even though He bladders on about it. Toby loves bugs, bugs, and they're quite nutritious. Nutritious? Help yourself to one if you're hungry. Hmm. No. <laughs> it's um an eater for Toby, and it's all warm and. No, oh, thank you. <laughs> I'm good. <laughs> That bolt of material looks like leather, doesn't it? It's not. It's a supply and durable material made from Durkanda mushroom, perfect for shuttle making. Oh, please be careful with that. My grandmother's journal documents traditional druid techniques that have all been lost to history. I don't know what I'd do without that book. That's a boek. We be heel voorzichtig mee zijn, want het is van haar grootmoeder geweest, en dat is heel veel geschiedenis en ze ziet dat soms doen. L is accounted for. I'm lucky you showed up when you did. Wat snap je al? Oké, is dat ook moeilijk vertalen? Well, everything seems to be in order. At this time, I made sure to secure everything extra tight. Met alles goed. Besteften, ander veel denk ik. Well Toby, Are you ready to hit up the road again? Woohoo! Now, now, don't catch your feathers in a bunch. I'll take it nice and slow this time. Yeah, this is Ooh, I'm just so excited that we're finally making my dream a reality. Imagine a workshop dedicated to keeping Dwarves' traditional techniques alive. And part of it, a If you should find yourself in Fildokali, I hope you stop by. Perhaps I could even teach you a thing or two about sustainable craftsmanship. Thanks again for your help. It Ideen, Willing, we'll see each other again soon. Bye bye. Toen ging ze weg. Um, nu wil ze eigenlijk dat we naar Vildo toe gaan. Uh, dat duidelijk gewoon de update verder gaat. Maar voor de rest, de rest van de update is hier in Silverglades. Um, dorp. Dus ik wil liever eerst even uh, de Cloud Kingdom doen voordat we naar Vildo toe gaan. Want anders moeten we daarna weer terug, zeg maar. Mijn thuisstal is ook niet hier in de buurt. Die is namelijk in Gaudheuvelvallei, bij uh, Golden Leaf Stables. Dus uh, daar wil je ook niet echt helemaal naartoe lopen. Dus we gaan vanaf hier, volgens mij. Ja, en veel is wel missie. Um, Jorvik Wild zijn ook terug. Ik weet voor de rest niet, ik ga niet eentje kopen. Hoeveel straks heb ik nu? Ik heb er 2732. Uh, ik heb van zaterdag natuurlijk weer eentje bijgekregen. En er was dus een code hè? en die heb ik ook even ingevuld. Uh, die is van Cloud Kingdom. Hij komt nu in beeld. 100 starcoins is Race with me. Uh, ik denk voor het geval dat je niet weet hoe het spelt, zet ik het eventjes dus in beeld. Eerst Cloud Kingdom. Oké, okay, nou, het is altijd hetzelfde liedje, een beetje. Dus um, al een paar jaar is het hetzelfde. Ik heb volgens mij al drie keer dit meegemaakt. Golden Cloud will scatter golden horseshoes throughout the area for you to collect once a day. Collect them all to get a big bonus to horse XP. Good luck. Ja, yeah, dat wil je dus niet doen als je paard level 15 is. <laughs> <laughs> dus dit ga ik niet doen. Nu, no, want mijn paard is level 15. So er zijn nog meer dingen te doen Cloud Kingdom. Maar um, ik vind het nooit zo so interessant eigenlijk. Een boek die ik al lezen toch zo. So. Ja, dat denk ik is dus niet interessant. Waar is dat ding waardoor je... Kan je erin kijken? Nee. Ik weet namelijk dat je supplies moet gaan zoeken. Hier kan je als het goed is... Oh, hier kan je... Je waterbak bijvullen. Je had wat mee Je, draagt, je neemt altijd tien buckets water met je mee. Oh. Blijkbaar kan je dus gewoon... Eenmalig al die dingen zoeken. Wist ik niet eigenlijk. Dus het enige wat je hier nu kan doen is shoppen. Er zijn nieuwe items, natuurlijk. Dus het enige wat ik vind interessant vind zijn: een dekje en het zadel. Maar ik ga dus nu niet die horseshoes pakken. Want dit paard is uitgetraind. En ik, het is een voorspelling van de XP. Dus dit was het. We kunnen eventjes naar um, Gary Colt toe gaan. weet dat hij in Nilmers Hoogland staat. Um, ik vind het wel jammer dat hij niet meer de. Andalusiers, geloof ik. Ja, dat hij de Andalusiers niet meer uitbrengt. Het zijn die bomen en die Umbra en Ayla geloof ik. Dus, uh, maar die wou ik graag. Ik was vooral Ayla wou ik volgens mij heel graag. En Umbra. Maar ik had daar toen niet de Starcoins voor. Ik ga de verkeerde kant op. Dus uh, toen kon ik ze niet kopen. Dat ik, heel ik wou dat ze die ook graag weer terug gingen brengen. Ik kom wel aardig in de buurt. Maar ik wist het er echt nog wel niet. Je kan dus als je gewoon elke dag vanaf die datum dan had gedaan, had je hem wel kunnen hebben. Ja, dit paard heb ik dus. Ik heb er een beetje spijt van. Want ik hou niet zo van magische paarden. En ja, de Shire is ook niet echt een model wat mij aanspreekt. Uh, voor de rest vind ik dit er wel grappig uitzien. Maar ik weet dat de originele kleur heel lelijk is. Echt gewoon. Ik vind het ook wel grappig, maar ik hou niet zo van um, de Magical Coats. Ik vind er wel eentje, dat was van Kerstdorp, dat vind ik zo jammer dat ik die niet heb. Um, maar die komt volgend jaar waarschijnlijk wel weer, maar die vond ik zo vet en ik kon toen niet kopen. Net zoals dat met pompoenen zoeken en um, met die geitjes, dat wil ik ook heel graag doen, maar ik heb het, toen vond ik het niet interessant, dus ik had geen tijd daarvoor. Dat heb ik niet gedaan, maar dat vind ik wel echt jammer. Deze vind ik echt lelijk. Deze vind ik dan weer echt heel erg mooi. Misschien die ooit ik kopen. Ik weet niet wat de originele kleur ervan is eigenlijk. De originele kleur hiervan is deze. even, of, uh, ik probeer het, het licht een beetje tegenwoordig. Zij is zwart vrijwel. Die is best wel leuk eigenlijk. Dus daar zou ik dan geen spijt van krijgen, denk ik. Dus deze vind ik wel erg mooi. Uh, dan komen we er ook bij, oh wow. Well. er zijn best wel mensen hier. Als we kijken naar um, deze kleuren, Deze vind ik een beetje duivels uitzien hoor. Het is wel voor de rest heel vet. Zou ik heel goed kopen ook. 400 star coins. Ze kunnen niet de speciale move van de IJslander. En ik heb een IJslander nodig, maar die is gewoon heel duur. Maar deze vind ik dus niet erg mooi. En die blauwe vind ik ook erg interessant. Maar dan zou ik denk dat de paars nog het leukst vinden. Maar ik zou het er Originele kleuren van de IJslanders erbij pakken. Ik heb hier wel de vergelijking van de paarse. Uh, ik kan niet echt een. Dus die is best wel simpel. Ik kan niet echt een eentje vinden. waarvan ze alle drie opstaan. Dit is de blauwe, het originele vorm. Ze is ook zwart-grijsachtig. Je ziet het niet heel erg goed. Maar dit is de rode. En dan de originele, dit is dus gewoon zwart. Een roze confetti probeer het een beetje ik laten zien. Roze confetti is dus die kleur heel misselijkmakend. Voor de rest vind ik van die groene, vind ik de originele kleur wel heel mooi. Dit zijn dus de Jorvik Wilds en nu gaan we naar Veeldeel toe. Ik ben er in Veeldeel aangekomen en dat zie ik hier Ah, paard staan. Business is off to a great start, but the truth is, a store was never my dream. Can I share my fishing with you, Kelly? Kan ik alles meer vertalen? Want het is wel lastig. My guess is it based on how I'm dressed now. But I was raised in Yorvik City. Nee, dat zou je daar niet raadde. Growing up, the closest I came to feeling Idan's presence was eating ice cream beneath her statue in the city plaza. I didn't even know I had a family in deal until Grandma got sick. Mom and dad brought me here and explained how they had moved away from the druid life and never looked back How'd this news make you feel? I'm not gonna lie, at first I was a little embarrassed Being a city kid, druids were not cool, but that attitude didn't last long I spent as much time as I could learning from my grandma about druid traditions She taught me how to live off of Natural bounty, how to survive and thrive on the things you find in nature. There are traditional crafting techniques known only on this island that has been passed along since prehistoric times. With so many, like my parents, abandoning those traditions, the knowledge was in danger of disappearing com completely. So, I decided that as soon as I was old enough, I would travel throughout Jorvik to meet with other elderly druids like my grandma and learn all I could from them about living in harmony with Jorvik. <laughs> That's incredible. I know. Wherever I traveled, I found others like my grandmother with so much to share. It was an honor to learn from them all. It was also on my journeys in the S S count. County of Evermist that I'm at Toby here. Woohoo Now that my troubles are over, I want to share what I've learned about foraging, crafting and community. Will you join me as an apprentice, Kelly, in helping make this dream a reality? Count me in. That's my dream, Kelly. I hope you will help me make it a reality. Excuse me for a moment. I think I see a customer. Yeah, Avalon, back again so soon. Um, yes, Mrs. Farah, I seem to have run around, run out of the most delicious tea you sold me. We have more than I might purchase. I'm afraid I'm all out of herbal tea, but it shouldn't take long for me to get more. Really? Who's your supplier, if I might ask? The forests of Jorvik I've foraged the ingredients myself. Oh, that explains it. Of course we have ideas to thank for such a delicious beverage. How about this? As soon as we have more, we bring it to your house. Oh ho, so, such amazing service. We're a blessing in this community, Farah. To fill Avalon's order, I need to go foraging, but that means closing up the shop. What am I going to do? Crafting things that far away starts with finding the ingredients yourself. If you're going to help my workshop become a reality, we should start with lesson in foraging. Follow me. My estate is a I set up this bench to showcase the many versatile materials you can find as you explore your fig. Let's go through them together. First, we have flax, a true miracle plant. Fibers from the stall can, can be used to make linen, while the seeds can be pressed to make linseed oil Next is your fiction variety of the reed known as jute This hardy and versatile plant can be used to make rope and sackcloth Air stone moss, one of the nature's great purifiers, with distinctive green hue Bee balm is a lovely flower noted for its soothing qualities and rich purple colors The Rubia plant might look humble on the surface, but its crimson roots make for a beautiful red dye Finally, these are, uh, aromatic flowers are wild chamomile They are a star gradient in the tea Avalon is so fond of, among other uses Please don't try and take the samples from this bench to use your receipts They all for adduccional purposes only And those concludes our crash course in foraging Woo -woo. <laughs> I'll leave these samples here as so you can study at your leisure. I've written field notes with tips for, for where to find them in the wild Soon you'll learn to make supplies for all of these ingredients But right now we need to just one plant in order to fill Evelyn's order Wild chamomile is the main ingredient in my herbal tea and is quite common in Europe. It grows in sunny meadows away from water we so should be able to find some grown nearby. I've seen to remember a patch growing near a burned down house near the road to the south. Go and pick two chemical kind of flowers. When you, came, when you come back, we can take them to my workshop to craft some tea. Ik zit er aan te denken, want ik wil eigenlijk elke zondag dus een video maken wat niet over gaat. Um, ik heb natuurlijk ook gewoon mijn Star Stable, of uh, QA's eigenlijk een beetje, zo'n beetje series. Uh, die ik ook gewoon wil doen, maar ik, omdat ik elke woensdag dus een Star Stable update doe, zit ik aan te denken dat wanneer de updates niet interessant zijn, zoals dat er een, uh, iets is aangepast, of... Ik denk bijvoorbeeld, deze missie is best wel interessant, vind ik. En maar bijvoorbeeld het, de oude van Cloud Kingdom en... Um, al uh, die Jorvik Wilds terug zijn, dat is natuurlijk niet interessant, om het elk jaar opnieuw te laten zien. Dus, um, bijvoorbeeld dat we deze nu samen doen, is best wel... Ja, handig, want dan... hebben we niet, zeg maar, een saai update die maar 5 minuten duurt. Het vond de vorige update, die duurde maar echt negen minuten of zo, weet ik veel. Ergens in die trant. En dan... is er een nieuwe horses zijn uitgekomen, voor de rest is er niks, weet je wel. En zodra, die, sorry, zodra ik geen paarden koop, is het niet interessant om dat op te nemen, want je doet er voor de rest niks mee. Dus ik denk dat het gewoon handig is als um, wanneer er dus geen interessante updates is dat ik Q en race opneem. These flowers will do nicely. Hang on to those. You need them next. If you're going to get Avalon history, you need to bring out this, the potential of this Ingredients. So, <laughs> I think it's time to I introduce you to the next phase of my dream. Follow me. Welcome to the Riverside workshop. It's here that I hope to pass on techniques for crafting from sustainable, sustainable ingredients found right here on your pick. It's been quite an effort setting up show, shop on my own. Sorry, Toby, you're right. You've worked so hard to keep away the mice. Kelly, if you're going to apprentice with me in crafting, your journey starts now. There are three workstations. Help me unpack and we'll set up each so you can familiarize yourself with the tools and functions of each. I'm saying I'm starting to stop, but I'm This is the tailor workstation. Here you can fashion clothing, from any receipts you've unlocked. Next is the Cedri workstation. You'll we'll find tools for working, making all manner of tech based on your receipts. Last but not least, we have the Supplies workstation. Here you can make useful items that people around Jorvik might need, like the seed that Avalon asked for. I'm glad you could be here to help finish the workshop, after all, my dream of Spreading traditional crafting techniques is a community effort. Now it's time to turn the wild chamomile that you foraged into a supply of refreshing herbal tea. Go ahead and use the supply wire station that we set up before. Toby and I will stay here and supervise. Yes... No, it's too difficult. I thought we might do something or Herbal tea! I see nothing. You've proven yourself an adept apprentice in harvesting and crafting. Now it's time to bring things full circle. Convincing the people of Jorvik to trust in handcrafted supplies made from local ingredients will take time. But I'm confident that when customers see these goods for themselves, they will become customers for life. Take Avalon. Once you've tried my receipt for herbal tea, they won't drink anything else. Set up an order board here in the workshop that lists with customers are looking for which goods each day. Went ahead and added Avalon's order to the board. Since I won't always be there, be here to supervise the process, you should go ahead and practice signing up for a delivery. Great. Right, you now signed up to deliver herbal tea to Avalon. I trust you know where to find him. As a regular customer, Avalon has a delivery box, where you can leave his order. It looks like this Once you've completed the delivery, come back and we can review what you've learned I'm not die if I should take off to bring And here you have your tea What brings you to my cottage, Kelly? Don't tell me the stones are singing again They are there, what calamity was befalling Jorvik this time I delivery of herbal tea Praise Iden! what sweet relief, that's how your Farah blends, is the best stuff I've ever had. I'm helping Farah expand her workshop. Keeping the traditional ways alive is indeed a noble mission, Kelly. May Iden smile on your venture, I know that I'll be ordering from Farah's workshop again. And I'll be sure to tell all my friends to do the same. Thank you, my friend. Here's your payment for the tea. Until next time. Congratulations on completing your first order, thank you. Foraging, crafting and delivery, you have the skills to help, help this workshop grow. Let's recap. With my receipts, you can craft from, from materials that grow naturally, naturally around the island. You can find these ingredients as you explore. The supplies workstation will allow you to convert ingredients into practical goods that the people of your Jorvik need. The orders board shows you which customers are buying what supplies today. I refresh the board with new orders every day. As you gain experience experience in crafting supplies, you can earn receipts for clothing and tech. Building a brighter tomorrow by spreading a passion for sustainable handmade goods. That's my dream, and I'm so happy that we can make it a reality together. You're ready to start crafting and completing jobs on your own. Keep up the good work and I'll be touch in touch soon. Dus nu we zijn we klaar. Um, even kijken, want je moet dus... bepaalde missies is, je moet je elke dag zoveel doen. En volgens mij kun je uiteindelijk een uil krijgen als huisdier. En dat kijk ik wel naar uit, want ik vind het best wel vet. Um, maar dit was dan de video voor vandaag, want de missie is afgesloten. Um, ik heb alle updates besproken. De teaser voor volgende week heeft te maken met showjumping. Ik weet niet meer wat. Ik was iets waar ik heel erg nieuwsgierig naar was. En heel veel zin in had. Maar wat was het ook alweer? Springwedstrijden en nieuwe zadeldekker. Dat was het. Daar was ik inder erg geïnteresseerd in. Maar dat zie je volgende week. Dus ik je deze video leuk vond. Of je een planning van Abonneer je op dit. Ik heb dat je geen veel missen. En dan zie ik je de volgende keer weer. Ciao!